Yo mensen, jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op die bekende Twitch streamers. En um, ja, waarom hier daar ook ergens wat wit is, dat is omdat er persoonlijk gegeven staan. Jullie niet hoeven te zien. Ja. En um, ja, we gaan dan. Maar voordat ik het zeg, volg mij op Twitch. Waarom volg je mij nu nog niet? Daar je mee bezig nee, volg mij even. Goed. Oh, Twitch.tv Doopietje Vroeg En, ga altijd bij mijn live zijn, dat is super leuk hè? Maar we gaan dus uh, Niet bekennen, zoals ik Streamers opzoeken Daar gaan we dat is Natuurlijk super leuk Dan gaan we naar Dan gaan we naar het hoofd Hier dus, hier dus, ja. Oké, okay, ehm. Um, waar staat dat je. van Oh hier. Ik, uh, welke game zullen we doen? Minecraft lijkt me leuk. Nou, dan gaan we kijken naar de volgers. Beetje rond vijf. 5... Twee kijkers is meestal goed. Deze, die is een webcam bij. Oh, dat is een kleine Yogi. Nee, dat een kleine Yogi. Nee, dit is ook een kleine Yogi. Oh ja. Oh, dat leek op een klein. Sorry, meneer. Nee. Okay. Ik vond hem echt klein. Lijken op een klein jochie. Ja, daar gaan we. Daar ja, kunnen we. Hey! Ja, we gaan. Gaan we nu ook gewoon chatten en dan kijken. Kijk, kijken of zijn donaties aangestaan. De donatie staat bij hem aan. Dat dus. ja. Hij is Nederlands. Ik het achter. Oh. Ja. Ik ga eerst zijn. Hoi, ik ga hem foppen. Ik ga... Hier staat wel zijn donatieknop. Als ik die op de, kan doneren. Hier kan je naar zoek. Dan blijft ook. Dan gaan we even mooi niet heen. Ik laat zo het, uh, wel zien, maar... even zien. voor je. Zou ik voor voor de lol zeggen: je, je donatieknop. Je donatiebutten staat niet aan. Je. Welkom. Welkom, welkom ik weet Ah, ik vind het zo snel. Ik bedoel, waar je het Ik wel denk toch? Ik denk het wel niks je donate het staat niet aan, Wait, Wait, ik going to testen. Nee. Oh, is dat true? Is that true? Is that true? Ik ga true? I'm going to het testen. going to het zou wel kunnen, het Ik kunnen, want kan we nog Ik ga herinneren. <gasps> Ik vind het echt kut. Oh, okay. gelijk moet er even uit, anders voel je een echo. Uh, zo, uh, kijken. Nee, staat gewoon aan. Je moet, naar, uh, je moet gewoon naar... Ja, maar nu oh, denk oh, je dat ik ga... Uh, oh, sorry, niet goed gekeken. Oh, oké. Okay. Ja, geef niet. Geen. Oké. Okay. Dus uh, als je, Wat wil, de, als je wilt rameren, kan dat is niet... Uh, okay. Nou, ja, ik vind hem een gozer. Ik vind het een sneu. Kan echt Oh ja, hij krijgt ja. natuurlijk mij. Doebertjes, tuurlijk van de petclub. Hey, welkom, welkom. Ja, alsjeblieft bro. Alerts moeten boven de happy birthday. Alerts, ja. Oh ja. Nou, bedankt. Heel bedankt voor de volk. Je bent de 100 stad... Je bent, kijk daar staat daarboven staat 128, maar iemand heeft gekocht te zeggen dat 129, dat is niet zo belangrijk. Thank you. Vind je neer? Oh wacht, ik was trouwens vergeten om een feestje van de. Uh, leg ik een rails zo aan, ik weet toch. Hoi. Hoi! Heeft hier zijn donatiebutton aan? Zou ik het weer doen? Doopietje, hoi. Yo. Leuk dat oh, je erbij bent. Het is zeggen, oh. Maar we kunnen wel nieuwe maken we nee, Maar op zich hoeven ook niet zoveel te hebben. Want als je daarna wel rails duwt. Ja, die, die, die. Kan je geen normale rails maken? Yo. Ja, okay. Ik vind... Heb... Kijk hoe snel hij het leest. Zie je! Je zegt hem gewoon kijk. Ja. Of is gewoon. Oké, okay, anderhalve Ja, of hij kijkt gewoon nu niet. Je doneert. <laughs> staat niet aan. Um, ik heb een, uh, een link die staat ernaast. Als je op pc. Ja. En dit is een aluminium. Misschien kunnen je mijn computer hackeren. Oh. Oh. Maar die vind ik cool gemaakt. Oh, die vind ik best cool. Die vind ik echt cool. Het bleek bij eigenlijk een uh, reclame te zijn. Dus ik was helemaal live voor niks. <laughs> Laat die Minecraft spelen en laat die uiteindelijk Roblox zien. Ja, dit is een intro, denk ik. Oh, dat was een. Planen. Bij deze guy die zei dus de hele tijd van nee, nee. Dus als ik uh, dit stukje inlaat laat zitten Duurt het mijn liefst bijna een uur Aan kijktijd Dus het is een best lange video Dus ja Daarom weten jullie het Ik denk net zo oud ook wel Ah oh nee Ja nee, ik denk het wel Twee Twij... Wat de fuck Hoi Oh, deze is op het moment snel gek. Heeft hij een Discord? Heeft hij een Discord? Heeft hij een Discord? Oh, heeft hij een Discord? Ga eens kijken naar deze. Waarom zou ik deze daarmee microfoon moet doen? Gek is Texas. Um, deze guy heeft gewoon literlijke Minecraft logo gekopieerd en heeft één.. Nou, even kijken, waarom wordt op het huis? En dit is al zo'n guy die dan. Ja, van beneden. Misschien gaat hij nu juist denken van. Wat op een hierhand? Nee man, ik weet niet hoe dat moet. Ja, wat hebben we Ja, hij heeft geen.. Oh ja, hij heeft geen computer. Ja, anders. Anders had ik gewoon. Kijk, ik moet. Ja, dat kan ik nu. Kan ik laten zien? Kijk. Ik heb even dit. Kijk, ik heb dit. Ik heb dit. Hier aan de zijkant. Oh, dan doe ik even mijn webcam uit. Dan zien jullie dat, Hier heb ik. Dit heb ik. kan ik hier dus connecten met mijn Twist en dan. Ben ik connect en dan kan ik zo de hele tijd livestreamen? Snap je? En dat heet Stream oh, dat Elements. Je ook oh, je Stream Elements kan je heel makkelijk downloaden. Dan kan je namelijk. Als je hierin gaat, kan je dat downloaden. Dan ga je naar. Dit. Dit. Dan ben je hier. Dan ben je hier. Dan ben je dit. Dan ga je naar Stream Tools. Misschien kan je er ook op een andere manier komen. Dan heb je dit om mee te streamen? Best wel fijn, net als dit. Maar het is nieuw. Zou ik hier eens een keer gaan uitgroeien? Maar ik denk dat dit betaald is. Net als Lightstream, of hoe dat heet. Net als X blip. Allemaal betaald. Maar dan heb je hier. Je denkt je, huh, waar staat hij? Hier. Dit is dat. Dan kan je dan klik hier op downloaden en dan download je hem. Zo easy is het. Dan gaan we weer lekker terug. Dan zijn we weer bij een gousje. Dan zijn we lekker weer bij die gauze. Nou, ook weer wat uitgelegd. Ja, hij zegt dat je het hebt. Babup, babup, babup. Nou, wel ga je alleen suppen, mensen met een webcam, wat ik ook weet hoe we gaan eruit zien, ja, oké. Ja, het is gewoon leuk om mijn webcam, ik, ik verplicht dit niet om mijn webcam te sturen. Kijk, deze guy wil ook webcam aan. Die oh, aan. wat voor kwaliteit? Huh? Het is een Japanse kwaliteit! fuck? Weet jullie wat dit is? Laat me komen eens weten wat het is. wat dit mijn knie. Ja, ik vind het nog lekker. Oh, en ik heb mijn eigen de stoel weer terug. Want bij die andere zeiden jullie heel vaak is die stoel groter dan jij zelf. Als ik dit doe, dan hoor je dat. Ja, ga eens kijken. Ik weet niet precies wat jij aan doen Kijk, dit kan ook gewoon. Zo'n webcam, je hoeft niet meer te zien. Een webcam van een... Kijk, ik heb deze. Ik wil... maar nu denk, ga jullie denken dat ik opschep. Nee hoor. Als ik hem nog kan vinden kijk dit is mijn nieuwe camera als je hem nog niet hebt gezien wow it's beautiful dan zien jullie maar eens hoeveel werk ik in mijn video steek nou kijk eh uh, is dat met de e of ik weet dat niet oké okay, dus dus met de e ja of ze doen dat niet laat maar fish Oh, wat. Ik heb de. G de. De. De. De. hier ik De. De. De. ik heb ik De. De. De. De. De. De. De. De. Ja, In ieder geval deze. Maar deze hoef je hoeft niet echt te weten. Bijna, dat is het enige. Bijna is die werken duurder dan dit. Ik kan ook. Ik weet niet of dat werkt. Ik vind het altijd leuk om die te sparen. Kijk, ik vind het altijd leuk. Deze webcam kan zelfs op 4K, dan moet de video wel 4K zijn, maar jullie gaan het wel verschillen zien. Hè? OBS sloot op wonderbaarlijke manieren, maar we gaan dus naar video-wapperaar. Eidschrapper, Logitech, Streamcam heet die. Dat kunnen we niet. De... Ja, ik kan het even. Zien jullie nou hier? Voila. Ik denk dat het nu heel erg lijkt. want het handelt op mijn pc gewoon niet. Met mijn 4K. Oeps. OBS was crash. Oh. Zoals het net gebeurde, OBS kreeg ik crash. Maar vonden jullie dit leuk video? Deel hem dan met iedereen en dan zie ik later.